Goedemorgen. Ik ben blij u weer te mogen treffen in mijn werkkamer aan het begin van deze nieuwe trefdag. We zitten allemaal in ons kot en ik denk dat het volgende gedicht daar goed bij past. Maar eerst wil ik u een vraag stellen. Sluit even allemaal de ogen. Iedereen, ja, ook u daar. Sluit maar eventjes de ogen. En probeer in gedachten terug te gaan naar uw ouderlijk huis, het huis dus. Waar u bent opgegroeid als kind. En probeer in gedachte eens de route te lopen van de voordeur van dat huis tot aan de warmste plek in dat huis. En met de warmste plek bedoel ik niet letterlijk de warmste plek, maar de plek waar u zich het meest thuis voelde. Voor wie was die warmste plek de zolder? Ik steek even de hand op. Voor wie was dat de kelder? Voor wie was dat de eigen slaapkamer? Of een bergkot? Voor wie was dat de keuken? De eetkamer? De woonkamer? Nu, deze vraag die heb ik gesteld aan een honderdtal bewoners van de Groene Hoek, dat is een sociale woonwijk in Antwerpen. Het was een samenwerking met huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. En er vielen mij twee zaken op. Eén, dat die vraag bij veel mensen heel veel emoties oproept. Emoties gaan van nostalgie en kindergeluk tot ook pijn en verdriet. En twee, wat mij ook opviel, is dat een groot aandeel van de mensen, de meerderheid, verwees naar de keuken de eetkamer als warmste plek. De plek dus waar samen werd getafeld. En ik heb uiteindelijk alle uh, gesprekken, de interviews en de tekeningen van de routes verzameld in een boekje. En de ontmoetingen die inspireerden mij tot een gedicht. En net omdat zoveel mensen verwezen naar uh, het belang van samen tafelen, heb ik uh, het gedicht laten drukken op een keukenhanddoek. Met aan de ene kant de verzamelde routes... En aan de andere kant dus het gedicht met als titel Heim. Speciaal voor u dus daar in uw kot, het gedicht Heim. In het huis in mij staat de piano van de buren vals. Klamp ik mij vast aan het been van mijn vader. Walsen we wanneer ik weer eens niet kan slapen in het licht van het testbeeld op tv. In het huis en mij dool ik door gangen die alsmaar langer worden. Vind ik nieuwe kamers, zoals laatst een waarin mijn grootmoeder zat te bidden tot Antonius, voor al wie ze verloren is. Ik zie weer de continenten die de schimmel schetste op het plafond, Ruik weer de hete confituur, die zien de rogen in de bokalen stolt, met de lijmresten van verschillende etiketten, zomers boven elkaar. Soms ziet dat huis in mij in de verste velden, kan ik er met moeite scherp opstellen. Dan weer plooit het zich groots en dwingend in mij open. Zijn er zoveel mensen dat de muren er bol van staan? Ik sta altijd op de tocht. Soms laat het huis in mij mij niet meer binnen. Beuk ik tegen de deur, zie door het aangedamte raam mijn familie zitten. En onder tafel ik, waar ik het liefste zat, in het oog van het kolkende geroezemoes. Het huis in het huis in mij, met de borden als hete pannen op het dak. De benen als zuilen van mijn kleine pantheon. Ik tel de voeten en blijf tellen tot ik zeker ben dat iedereen die er moet zijn, er is. Ik wens u een prikkelende trefdag toe en heel graag tot morgen.